Een heel goedemorgen. Ik was, ik was even. Ik deed het op de computer. En dat is dan altijd weer vervelend. Het werkte weer niet. Maar nu doe ik het gewoon via mijn telefoon. En dan moet het goed komen, lieve mensen. Als je er bent, vandaag gaan we het hebben over voedingstips om blijvend slank te worden. Nou ja, als je blijvend slank wilt worden, moet je natuurlijk eerst afvallen. En dat doen wij door, um, uh, door normaal te eten, vooral. Want. Ja, als je, eerst moet je afvallen, maar om blijven slank te worden kan je natuurlijk niet de rest van je leven een of andere ketogeen dieet doen. Of, of weet ik veel, of duizend calorieën dieet, dat gaat hem niet worden de rest van je leven. Dus, wat kan je dan wel doen aan de, aan de voedingskant om af te vallen, om vervolgens eh, een normale relatie met voeding te krijgen. En eh, om dat Duurzaam te maken. Met andere woorden, hoe kan je dat zorgen dat je dat de rest van je leven kan volhouden. Nou, ik heb gewoon wat dingetjes opgeschreven. Ik, ik gooi het er gewoon maar uit. Uh, maar als je live kijkt, ga dan vooral mij even wat laten weten als je iets wilt uh, melden. Ik hoop ook echt dat ik de berichtjes zie. Goedemorgen Beliska. Ik zie dus de berichtjes. Dankjewel. Goedemorgen Beliska. Mocht je dus vragen hebben over... Wat ik je ga vertellen over voeding in het algemeen, eh, maar vooral dus over voeding, tips om blijvend slank te worden, eh, stel ze gerust hier dan, of onder de video als je later kijkt, dan eh, kom ik daar op terug. Nou eigenlijk is het zo, met Fitspel gaan we er eigenlijk vanuit dat je eigenlijk normaal alles kan eten. Je kan eigenlijk alles eten wat je wil en toch afvallen. En vervolgens ook blijvend slank kan worden. Het hele ding van... Dat je bepaalde voeding moet eten of, of niet. Dat is voor het afvallen niet echt noodzakelijk. Bij het afvallen gaat het echt alleen maar om het creëren van een negatieve energiebalans. Oftewel, je moet er minder ingooien dan dat je eruit haalt. Dus minder energie erin, meer energie eruit. Oftewel, zoals altijd al wordt gezegd, minder calorieën inname, meer bewegen. Um, nou is het zo dat... Uh, veel mensen gewoon niet zo heel erg veel, een heel groot idee hebben, of een, hoe zeg je dat, een, een duidelijk beeld hebben van wat nou veel calorieën is. Nou eigenlijk is er eigenlijk best wel een hele handige, makkelijke uh, reminder voor. En dat is de zogenaamde density of food noemen ze dat. Dus de dichtheid, de compactheid van voeding. Wanneer voeding meer compact is, dus minder vocht en lucht erin zit, eigenlijk hoe meer calorieën het heeft. Dus dat is de eerste waar je op kan letten. Dus de density of food. Dus uh, de, de compactheid van voeding bepaalt of meestal moet ik zeggen, nou ja, ik denk van nou, ja, ik kan niet zo snel misschien nee. Maar de density of food bepaalt eigenlijk dus of uh, het meer calorieën heeft. Nogmaals, het bepaalt dus niet of het een calorie, uh, of de voeding gezond of ongezond is. Hè? Dat zijn echt twee verschillende dingen. Dus met afvallen en daarna blijvend slank worden kijken we natuurlijk naar de calorieinname. En de eerste stap die je dus kan zetten is kijken naar de dichtheid, de compactheid van voeding. Uh, voorbeeld, een nood is compact. Hè? Er zit weinig licht, er zit dicht bij elkaar, er zit weinig vocht in, er zit weinig vocht in en er zit weinig, in, er zit weinig uh, uh, lucht in. En dat is dus ook heel calorierijk. Ik wil dus niet zeggen dat de nood niet gezond is, want de nood is super gezond. Daar zou je dagelijks ongeveer 20 gram 25 gram van moeten eten. Maar voor de caloriedichtheid um, zouden we zeggen, van, daar moet je echt wel op letten. He. Dus zo zie je, iets kan calorierijk zijn en tegelijkertijd wel een gezond product. Goedemorgen Martines, leuk dat je erbij bent. Tweede tip die essentieel is, is altijd, um, altijd uh, letten op je portiegrootte. We zijn gewoon gewend om eigenlijk meer te eten dan dat werkelijk nodig is. Sterker, de, uh, de, de producenten die hebben, dat ook, ja, die hebben dat ook eigenlijk ons doen meegroeien. He, als we bijvoorbeeld nu een plakkaas vergelijken met 15 jaar geleden, is die plakkaas, voorgesneden plakkaas, is ongeveer 10 tot 15 procent groter dan dat die 15 jaar geleden was. Dus de portiegrootjes die gaan steeds meer worden zonder dat we dat eigenlijk... Ja, zelf weten, want je denkt gewoon, nou ik neem maar, maar één plakje kaas, weet je wel. Maar het worden er dus, het is eigenlijk al te veel voor je. Um, of te veel, dat is natuurlijk afhankelijk van wat je doel is. Maar in de zin van, hè, ik neem maar een plakje kaas, moet je heel goed bedenken, ja, hoe dik is dat plakje. Bijvoorbeeld een plak voorgesneden plak kaas. Is vaak veel dikker dan wanneer je dat zelf met de kaasgaaf zou snijden. En dat kan zomaar in belegcalorieën gewoon twee keer zoveel zijn. Dus ook dat is echt iets waar je naar moet kijken. Dus enerzijds de dichtheid van voeding, de density of food. En de tweede de portie size, of de portie grootte van, van je producten die je eet. Um, tip is dan ook altijd, vooral met een warme maaltijd bijvoorbeeld, neem een kleiner bordje. Weet je wel, eet bijvoorbeeld met kinderbestek. Het klinkt heel raar, maar dat scheelt. Waarom scheelt dat? Omdat enerzijds, visueel is het heel belangrijk dat je. Uh, ja, visueel doet al heel veel met je verzadigingsgevoel. Dus als je het, als het idee hebt dat je veel eet, dan gaat dat ook je verzadigingsgevoel beïnvloeden. Dus als je een klein bordje eet en dat hele bordje ligt vol, dan is het misschien nog maar nog minder dan wanneer je normaal wordt zou opscheppen natuurlijk maar voor je gevoel heb je dan wel veel gegeten dat is gewoon hoe jouw brein werkt het eten met een uh, klein bestek dus met uh, kinderbestek dat zorgt ervoor bijvoorbeeld dat je langzamer eet nou waarom is dat nou zo belangrijk als je langzamer eet dan, um, uh, dan is je lichaam in staat om de tijd te krijgen om dat verzadigingsgevoel op te wekken. De verzadigingshormonen worden aangemaakt in de darmen en de maag, maar dat gaat altijd met een bepaalde tijd. Dus de 15 en de 20 minuten duurt dat voordat dat verzadigingsgevoel kan optreden. Dus zoveel tijd hebben die signalen nodig vanuit de darmen maag naar de hersenen en dan weer terug om je een vol gevoel te geven. Dus Um, tijd nemen voor eten is ook echt een super belangrijke tip om, blijvend, om door voeding blijvend slank te worden. Dat betekent ook tegelijkertijd dat je bewust eet, het bewust eten van voeding... Uh, kan er ook voor zorgen dat je langzamer eet. Hè? Want iedereen weet als je iets onbewust doet, doe je het snel, doe je het gehaast, uh, ben je er niet met je aandacht bij. Terwijl als je, als je bewust eet, ga je automatisch eigenlijk langzamer eten en dat heeft dus weer positieve invloed voor dat verzadigingsgevoel. Overigens is dat bewust eten ook een ding voor uh, belangrijk voor je hersenen, want ook dat zorgt ervoor dat je vanuit ontspanning kan eten. Meer vanuit ontspanning. Hè? Dus ik stel je voor je gaat eten terwijl je aan het werk bent achter je computer en um, uh, dan, dan ben je er niet helemaal bij. Dus zodra je er wel met je gedachten helemaal bij bent bij dat eten geeft dat ook weer meer um, rust en rust is super belangrijk om je sympathisch systeem aan het werk te zetten waardoor ook dat rest and digest hè, dat, dat of dat uh, metabolisme systeem op gang kan komen. Um, uh, als je dat dus weet, weet je dus dat het niet verstandig is om te eten voor een beeldscherm, voor een tv, voor, uh, voor je met, je, met je telefoon in je hand, uh, met een krant of een tijdschrift of een boek uh, voor je. je Hou dat echt gescheiden. We weten echt uit onderzoek dat als mensen voor een beeldscherm eten, dat ze gemiddeld 30% meer calorieën naar binnen krijgen. Nou, wat ik net al zei, primair gaat het dus om een calorieëntekort. tekort. Deficit noemen ze dat ook wel. Dus een calorieëntekort. En dat kan dus, uh, kan dus helpen om dat beeldscherm dus even aan de kant te gooien. Dus wat heb ik gezegd? Density of food. Dus de compactheid van voeding bepaalt calorieën. Portiegrootte bepaalt natuurlijk calorieën. En de mate van bewust eten bepaalt altijd de calorieën inname. Um, dat is even meer uh, wat er gebeurt in je brein. Dan zijn er natuurlijk ook allerlei trucjes die ervoor zorgen dat je wat sneller gevuld raakt. En je kan je voorstellen dat wanneer je gewoon wat sneller gevuld raakt, er behoefte om meer te eten natuurlijk verkleind wordt, lijkt me logisch. Hè? Dus wat kan je doen? Allereerst kan je natuurlijk, wat weet het inmiddels al, een groot glas water drinken direct voordat je gaat eten. Ja, want ik heb net al gezegd, het verzadigingsgevoel wordt gestuurd vanuit je darmen en je maag. Bij je maag is dat vooral je maagwand. En zodra die zich uitzet, komt er een, eigenlijk een verzadigingsgevoel, die trigger, die hormoonimpul, of ja, die hormoon, uh, hormonen die worden actief gezet, die signalen worden actief gemaakt. Als je dus gaat um, een direct glas water gaat drinken, dan is je maag al iets uitgezet. En zal je sneller volgeraken. Dat heeft geen zin om dat een half uur voor de maaltijd te doen. Want vocht verdwijnt ook heel snel weer uit je lichaam. Dus doe dat echt direct voordat je gaat eten. En Mildred zegt, dat moet ik echt gaan doen. Geen afleiding Ja, echt, dat scheelt echt enorm veel Mildred. Dus dat is de eerste stap die je al kan meenemen. Heel goed. Als je nou zoiets zegt van ja, ik uh, ga naar een feestje en ik weet, uh, ik weet dat ik daar allerlei hapjes krijg en het is altijd verleidelijk voor me om niet uh, aan de bitterballen te gaan knabbelen, uh, dan zou ik zeggen niet een glas water, kan ook trouwens als je op het feestje bent kun je natuurlijk gewoon een glas water drinken, maar dan zouden we adviseren om een glas 200, 250 milliliter uh, magere drinkjoghurt te nemen. Dat, heeft, uh, dat is rijk aan eiwitten. En die eiwitten die zorgen ervoor dat het wat langer in de maag blijft. En eiwitten hebben gewoon een voordeel dat ze een sneller verzadigend gevoel geven ten opzichte van bijvoorbeeld koolhydraten. Dus als je uh, een, een, een, een uitje hebt, een verjaardag, een feestje, uh, wat dan ook. Neem dan, uit eten gaat, hè, neem dan voordat je weggaat, dat kan zo'n half uurtje van tevoren. Neem dan voordat je weggaat een groot glas drinkjoghurt bij voorkeur. Magere drinkjoghurt. Natuurlijk bij voorkeur naturel, hè, dus niet met allerlei suiker en smaak en geurstoffen, daar kom ik zo direct even op. Maar dus bij voorkeur naturel, zodat dat um, uh, wat meer verzadiging geeft. Dat is ook precies de reden waarom we eigenlijk zeggen, als je wilt afvallen en blijvend slank wilt worden, let op je eiwitten. We weten echt gewoon dat iets meer eiwitten uh, ervoor zorgt dat je sneller verzadigd blijft. En dat is dus wel belangrijk dat je... Um, weet wat je eet. Hè? We lazen al in de, in de community hier op Facebook. Dat uh, wat, wat Beliska zei. van ja Ik moet het eens gaan meten. Want eigenlijk weet ik helemaal niet eens. Wat ik precies aan, de, aan voedingswaarde eet. En dat is ook echt heel verstandig. Als je echt wil meten. Uh, moet je eventjes. Of moet je. Is mijn advies om tenminste vier dagen. En tenminste dan een weekenddag daarin. Een eetdagboek bij te houden. Dan dat aantal dagen te delen. He? En dan zie je gemiddeld wat je eet aan calorieën, aan vetten, aan koolhydraten en eiwitten. Nou, Als je dat afvallen, is mijn advies uh, even algemeen. Hè? Want het is natuurlijk per persoon kan dat verschillen. Maar even, omdat dit een live is, geef ik even een algemeen advies. Om af te vallen zou ik zeggen 50% koolhydraten, 25% eiwitten. Dus de maximale behoefte aan eiwitten. En 25% vet. Als je in die range van verhouding macronutriënten. Macronutriënten zijn dus de vette voeding en vetten, uh, Koolhydraten en eiwitten, als je in die range blijft, dan zal je macro-technisch, macrovoedingstechnisch, macronutriënten technisch, macro macro zal je um, dat uh, goed doen. Nou, dan uiteindelijk gaat het natuurlijk als je die verhouding goed hebt, dan natuurlijk het aantal calorieën iets naar beneden brengen. En dan ga je gewoon afvallen. Dat is gewoon een rekensom, weet je wel. Um, we weten 1 gram uh, vet levert uh, 9 calorieën. Dan zou je dus denken als ik een kilo vet wil verliezen. Of als ik een kilo gewicht wil verliezen, moet ik 9000 calorieën deficit zitten, dus in een kort tekort zitten. Dat is niet helemaal waar, want als je afvalt is dat niet alleen vet. Dat is ook een beetje spierweefsel soms, er is vaak vocht bij. Dus we rekenen eigenlijk altijd om een kilo af te vallen in lichaamsgewicht. Rekenen op een vermindering van 7500 calorieën per uh, of Sorry, van 7.500 calorieën voor 1 kilo. Dat betekent in de praktijk, als je dat uitsmeert op een week, zou dat 500 calorieën per dag in de mint zijn om een pond af te vallen. He, want 5, uh, 7 keer 500 is uh, 3000 calorieën, zeg ik dat goed? 3.500 calorieën, 3.500 calorieën. En dat is dus een halve kilo. Dus op die manier kan je heel simpel voor jezelf berekenen. Wat kan ik eten? Wat eet ik nu? Hé, hey, ik blijf op gewicht of hé, hey, ik kom zo aan, maar mijn verhoudingen zitten goed, dan betekent het het totaal aantal calorieën, tenminste 500 calorieën naar de min zetten om een pond per week af te vallen. Nou is dat natuurlijk nog wel een dingetje hoor met dat, uh, dat eetdagboek, want we weten uit onderzoek dat mensen een onderrapportage hebben op het eten van ongeveer 30%. Dus hou dat in je achteraf. Ook al denk je dat je heel strikt bent, heel goed doet. Er is wel eens een onderzoek geweest bij diëtisten, voedingsdeskundigen, om een eetdagboek houden, En ook die laten gewoon een tekort zien van, ik geloof uit mijn hoofd, 20%. Hou me er niet aan vast, maar zoiets. Dus we doen ons eigenlijk <laughs> qua voedingsinname eigenlijk beter voor dan dat we werkelijk doen. En qua verbruik zien we ook uit onderzoek dat het verbruik... Overschat wordt. Dus we denken dat we meer bewegen dan we werkelijk doen en we denken dat we minder eten dan we werkelijkheid doen. Dus wil je een keer een voedingsdag moet bijhouden via Food App, via Food, via My Fitness Pal, de eetmeter, nou dat zijn legio voedingsapps natuurlijk, houd daar wel rekening mee. Ik ben niet zo'n voorstander van uh, zo'n voedingsapp, primair omdat we juist niet willen dat voeding zo'n ding wordt dat je continu bezig bent met een app en calorieën tellen en verhoudingen bla bla bla. en blablabla. We willen juist dat je een normale relatie met voeding gaat krijgen. Maar in gevallen dat mensen bijvoorbeeld niet afvallen en zeggen dat ze het heel goed doen of denken dat ze het heel goed doen, dan is het wel gewoon een hele fijne um, ja, controle tool tussen aanhalingstekens om jezelf eventjes te kijken van hey doe ik het wel zo goed of zo fout als ik het doe. Hetzelfde eigenlijk wat ik al zei in de groep, hey eigenlijk eet ik toch meer koolhydraten dan wat ik in daadwerkelijkheid dacht, He, dus op die manier kan je daar op letten. Dus samenvattend, density of food, portiegrootte een glas water of een glas uh, zuiveldrink voordat je uh, uh, iets gaat doen, gaat eten. En, uh, wat zei ik nou laatst? Controleren wat je eet om überhaupt de goede koers te gaan varen. Als we kijken gewoon naar het totale aantal van het eten, dan is het super belangrijk jongens om variatie aan te brengen. He, we zien nog wel eens, ik heb het in de groep ook gezet, wat eten jullie, wat ontbijt jullie. Het zijn mensen toch wel die er altijd hetzelfde ontbijt nemen of altijd dezelfde lunch nemen. Of altijd, altijd zo'n zo groente, uh, groente aardig of vlees s avonds hebben. He. We weten gewoon, en dat is prima, maar dan moet je weer de groente en de vlees of de vleesvervanger moet je wel, moet je wel variëren. Uh, hoe gevarieerder de voeding is, hoe beter dat is voor je microbiome. Oftewel voor je darmflora, maar ook voor je algemene gezondheid. Hoe meer gevarieerd je voeding is, dat betekent dus niet dat je als je fruit eet, dat je elke dag een banaan eet. Neem dan ook eens een sinaasappel, neem dan ook eens een peer, neem dan ook eens hè, voor de groente. Neem niet altijd spinazie in die smoothie, neem dan ook eens wat anders of bij je warme maaltijd. Dus probeer dat ruimer te maken. Enerzijds, um, ja, ja, wat ik zeg vooral voor, uh, voor je, voor je microbioal, maar anderzijds natuurlijk omdat... Verschillende groentes, verschillende fruitsoorten, verschillende producten hebben ook andere micronutriënten in zich, oftewel um, vitamine mineralen. Uh, dus uh, een, een, een appel heeft gewoon andere vitamine en mineralen dan een banaan. Hè? Dus, dus dat is gewoon handig om daarop te letten. Wil je echt letten op een gezondere uh, voedingsinname? Um, dat microbioom dat is wel een dingetje. Ik ga er volgende week een podcast over opnemen. Dus aan mijn podcastkanaal in de gaten. Slank en persoonlijk leiderschap te vinden op uh, mijn website. Maar natuurlijk ook op Spotify of uh, Apple Podcast. Um, we weten, omdat we dus nu weten dat die darmen een, een eigen brein hebben als het ware. Met andere woorden, ze zijn in staat, net als het hart en de hersenen, om zelf signalen te versturen. Uh, weten we dus dat het belangrijk is dat de voeding... Bepaalt wat voor signalen er gestuurd worden. Dat is super belangrijk. Met andere woorden, uh, slechte darmflora betekent eigenlijk een, een, een impuls naar je hersenen dat je niet zo goed voelt. Wat doen je hersenen die registreren, shit ik voel me niet zo goed, <laughs> en wat doe je als je niet zo goed voelt, dan ben je minder in staat om bewuste keuzes te maken. Eens, toch? Iedereen begrijpt me wat ik zeg, hè? ben je vermoeid? heb je pijn, heb je stress, allemaal signalen die het impulsgedrag doen bevorderen en het bewuste handelen doen verlagen. Dus als je vanuit je darmflora al dat signaal naar je hersenen stuurt, dan is het logisch dat je uh, dus wat, wat uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, ja, dan is het logisch dat je je brein dusdanig triggert dat je ook ongezonder eigenlijk wilt eten. Dus dan kom je in een, in een in een visuele ja, cirkel terecht. Los natuurlijk nog van de fysiologische en de biologische uh, mankementen die een verstoorde uh, microbiome kunnen, kunnen teweegbrengen. Maar puur echt vanuit breinconnectie darmen is het dus super belangrijk om je microbiome sterk te houden. Nou, dat is dus onder andere door gevarieerd eten, maar vooral heel vezelrijk te eten. Ben ik tot zover nog te begrijpen, jongens, laat me even weten als je vragen tussendoor hebt. Uh, want stel ze, want dat wordt het heel relevant hè, voor iedereen, niet alleen voor jou, maar ook voor de andere mensen in de community, wordt het relevant natuurlijk als ik jouw vragen beantwoord, want dat is precies natuurlijk uh, wat speelt. Hè. Ik kan het natuurlijk vanuit mijn kennis natuurlijk zo aan jullie uitspugen, <laughs> maar het gaat natuurlijk om jou, dus wat vind jij belangrijk, wat, waar loop jij tegenaan? Dus laat dat vooral ook even in de chat ik, uh, weten. Uh, vezels heb ik het over gehad. Nou, we weten, vezels is superbelangrijk dus voor het microbioom. Vezels zorgen er echt voor dat... Het heeft meerdere functies. Allereerst, de belangrijkste reden is natuurlijk dat vezels moet je zien als bezempjes hè, die je aderen schoonmaken. Of die je darmen schoonmaken en daarmee beter uh, uh, zorgen voor betere uh, stofwisseling. Um, Vezels, die eten we gewoon te weinig. Waarom? Waarom? Omdat mensen maar, uh, ik geloof uit mijn hoofd, er is iets veranderd in de cijfers, dus hou me er niet aan vast, maar ik geloof dat maar 90%, uh, maar 10% moet ik zeggen, van de mensen voldoende groente eten, dus 90% van de mensen niet. En maar 25% van de mensen eet voldoende fruit, dus 75% van de mensen niet. Die cijfers zijn iets veranderd, dus hou me hier niet aan vast. Nu ik dat zo bedenk, denk ik van ik moet dat even weer eens controleren wat het precies is. Um, maar overal kunnen we dus te zeggen dat we dus te weinig groente en fruit krijgen. En dus te weinig vezels naar binnen krijgen. Want de belangrijkste inname van vezels is groente en fruit. Period. En daarnaast natuurlijk heb je hier volkoren producten. Maar groente en fruit zijn de belangrijkste bronnen van vezelinname. Als we dus weten dat respectievelijk... Maar 10% of maar 25% genoeg eet van die groente en die fruit. Hè. Je weet, groente 2,5 tot 3 ons per dag, fruit twee stuks per dag, max. Uh, dan uh, kom je dus, dan, dan is het dus logisch dat je dus daar uh, te weinig vezels naar binnen krijgt. Nou, wat is dan de vezelbehoefte? Dat kan je ook checken als je voeding gaat bijhouden hoeveel vezels je per dag eet. Dat moet dus de 30 en de 40 gram per dag zijn voor volwassenen. Je zal zien dat je daar haast niet in komt. Um, even kijken hoor, Beliska zegt, ik vind dat over de darmen best interessant. Ja, dat is super interessant. Vooral, ja, voor mij is het super interessant qua microbiome. Dus gewoon die, dat hersenen, dat hersen, ja, brein als tweede hersenen wordt het ook wel gezegd. Hè. Maar Beliska hou mijn podcastkanaal in de gaten. Volgende week komt daar een uitgebreide podcast over. Um, um, dus enerzijds zorgen die vezels ervoor dat het als het ware wordt schoongespoeld. Hè? dus plak wordt weggehaald, dus cholesterol, verklevingen, verzadigde vetten enzovoort. Dat zorgt er dus voor dat de balans van uh, gezonde en ongezonde cholesterol verbeterd wordt. Hè? Je hebt de zogenaamde gezonde cholesterol, uh, het, uh, uh, het HDL cholesterol en het ongezonde cholesterol, het LDL cholesterol. Nou, als je overal een hoge cholesterol hebt, maar het blijkt dat je gezonde cholesterol hoog is, dan is er eigenlijk niet zoveel problemen te verwachten, weet je wel? Dus dan is het eigenlijk niet zo erg. Uh, als je kijkt naar puur uh, uh, uh, die vezels, die dus een belangrijke rol spelen in uh, cholesterolverhoging en plakaanslag, en nou ja, wat ik net al zei, hè, uh, verzadigde vetten enzovoort, uh, dat is één. Twee, is het zo dat vezels... Die zorgen natuurlijk voor uh, gisting. Hè? Je hebt, je hebt, je hebt uh, verteerbare en onverteerbare vezels. Die onverteerbare vezels hebben als belangrijkste functie dat ze vocht aan zich binden. En je begrijpt dat als er vocht in je darmen zit, dan kan je beter naar de toiletten. Dus echt voor de stoelgang beter. En je hebt verteerbare vezels, die leveren 2 gram. 2 uh, calorieën per gram, mocht je dat interessant vinden, maar dat is gewoon een technisch dingetje wat dan zo in mijn kop zit dat ik denk, ik spuug het er maar even uit naar jullie toe. Uh, maar die, uh, die, die verteerbare vezels, die hebben dus een stofwisselingsproces, hè? anders leveren ze geen energie. Hè? Alles wat stofwisselen kan, levert energie, net zoals dus die koolhydraten, vetten en die eiwitten. Dus 2 uh, calorieën per gram en wat die dan doen, die stofwisselen eigenlijk in je darmen en die zorgen voor gisting. En die zorgen dus voor het verbeteren van het microbioom. Je hebt dus gisting, je hebt dat dus nodig, microbioom, dat is eigenlijk bacteriën. Hè? Dus de bacteriën in je darmen. En je hebt dus die gisting nodig daarin. Ook daarom is het belangrijk om gevarieerd te eten. Zodat je zowel die verzadigde als die of die verteerbare, als die onverteerbare vezels naar binnen krijgt. En Um, die, die uh, verteerbare vezels die zorgen dus voor gisting en wat ik net al zei omdat ze dus stof wisselen zijn ze dus in staat om andere voedingsproducten aan zich te binden waardoor er een proces ontstaat en dat proces is zo belangrijk voor die darmflora voor dat microbioom um, Tweede reden waarom die vezels zo belangrijk zijn, ik heb het net al even in de kantlijn genoemd. Je darmen hebben dus, net als je hart en je brein, een zogenaamde tussen aanhalingstekens hersenfunctie. Wat bedoelen we daarmee? Ze hebben een zelfstandig, zelfsturend zenuwsysteem. Oftewel een prikkeloverdracht qua neuronen, neurale verbindingen. Dus die, die darmen die kunnen een signaal uitstellen, onder andere een signaal van verzadiging. Wat ik net al zei, hè, naast de maag kunnen de darmen dat dus ook. En dat verzadigingssysteem is natuurlijk belangrijk, want als dus die darmen vol zitten, maar het liefst dus vol zitten door vezels en niet door density foods, weet je wel, dan krijg je dus een signaal naar je hersenen eh, dat je vol zit. En zal je dus ook weer per saldo minder calorieën eten en je weet nogmaals, Calorieën, de vestfet, is de belangrijkste, or, belangrijkste manier, of de, de manier om uh, in vet af te vallen. Terug even gaan over vezels, densityheid en portiegrootte. En, portie en he, nogmaals, als je zegt van wat is nou gezonde voeding, dan ga, ga gewoon even naar mijn website www.fitstel.nl. Daar kan je gewoon de 15 voedingsregels uit uh, downloaden. En daar kan je die uitprinten vooral en op de koelkast hangen. Want het heeft geen zin om het downloaden en vervolgens in je computer te laten zitten, weet je wel? Het is uiteindelijk, jij moet het doen. Niet die voedingsregels die in jouw computer zitten moeten het doen. Nee, jij moet het doen. Dus als je naar mijn website gaat, www.fitzwil.nl Ga naar uh, Free Services, daar staan de 15 voedingsregels. P download die en print die uit en vooral hang die op de koelkast zodat je eigenlijk elke dag er tegenaan loopt en het is gewoon zo, als je er tegenaan loopt, zie je het. Weet je wel? En als je het ziet, wat je ziet, is wat je doet. En wat je doet is wie je wordt uiteindelijk. Dus doe er vervolgens wat mee. Super belangrijk. Laat het niet in die pc zitten, want dan is het wel leuk een nieuw weetje. Maar ja, je moet er uiteindelijk wel wat mee doen. Ehm... Um... Even kijken, omdat ik zeg, zegt, ja, tja, die twee stuks fruit maximaal. Het zal misschien niet optimaal zijn als je meer fruit eet. Maar als je fruit eet als uh, je snoep gedacht hebt, lijkt me dat toch prima. Ja en nee. Het is super belangrijk om dat te realiseren. De fruit in een banaan, jongens, is exact hetzelfde als de fruit in je M&M's. Dus laat dat helder zijn. De fruit in je banaan, hoe dat wordt stofgewisseld, is exact hetzelfde als de fruit in die M&M's. Dus... Um, onbeperkt uh, of meer fruit eten ten opzichte uh, in plaats van snoepgedrag. Uh, enerzijds nee, omdat suiker is gewoon suiker. Anderzijds ja, omdat het doorgaans het minder calorieën levert dan die M&M's. Snap je wel? Dus het is een afweging. Dus het is een afweging. Overigens weten we uit onderzoek dat is echt super interessant dat wanneer jij behoefte hebt aan suiker dat het niet om de suiker gaat, dat je nodig hebt, maar dat je lichaam eigenlijk eiwitten nodig heeft. Dus als jij in staat bent, Mildred, en je zit in de, in de Fitspel uh, uh, Pro Community Lijn, als jij, uh, als jij in staat bent om je bewuste brein dusdanig te trainen, hè, dus dat je daardoor dus bewustere keuzes kan maken, dan zal je er dus voor zorgen dat jij een signaal krijgt, hé, hey, ik heb suiker nodig, maar dat je dus vanaf nu weet... Ik kan beter even een bakje kwart nemen. En uh, dat is. Uh, dat is. Super interessant, want er zijn zo benodigd. Graag denken dat we moeten die suiker, moeten die suiker. Het ligt natuurlijk wel aan wanneer die suikerbehoefte is. Hè? Maar ik, ik heb het nu even over de alledaagse gang van zaken. Kijk, als je een marathon hebt gelopen en je hebt behoefte aan suiker, dan moet je gewoon suiker eten. Weet je wel? Maar als jij gewoon uit je werk komt en je hebt gewoon een normale dag gehad en je hebt opeens behoefte aan suiker, dan heb je er vaak meer voordeel aan om wat eiwitten te eten. Uh, dus de signalen. En daarom, zeg ik, daarom zeg ik ook altijd met Fitspel, het is niet zo dat jouw luister naar je gevoel, want dat is altijd correct. Dat is zeker niet het geval. Weet je wel, heel vaak is het gewoon super, uh, gedrag wordt voor gewoon vooral bepaald voor wat je gewend bent. En niet per se wat goed is. Dus dat even ter kantlijn voor jou, Meldred. Uh, even kijken, uh, het gevarieerd uh, moet gevarieerd zijn. Hoe gevarieerd moet gevarieerd zijn? Ik val met avondeten vaak terug bij bekende recepten die ongeveer twee wekelijks terugkeren. Ja, kijk. Nou ja, de algemene stelregel, Mildred, is gewoon hoe gevarieerder, hoe beter. Elke dag gewoon wat anders eten is gewoon het beste. Weet je wel, uh, andere keuzes maken is gewoon het beste. Maar natuurlijk je, val je in herhaling. Hè? Het is niet dat we, dat we ons hele leven lang elke dag een ander uh, eetmenu zouden kunnen verzinnen, want dat. Dat zou gewoon technisch niet kunnen. Maar hou dat gewoon als stelregel. Hè? Als, we, als, we dan mogen, als je denkt van nou, misschien kan ik eens niet elke twee weken om hetzelfde te eten. Maar misschien kan ik eens oprekken naar drie weken. Weet je wel? Dan maak je al een vooruitgang. Dat is ook wat ik wou zeggen. Die kleine stappen die blijven belangrijk. Dus ga niet denken, ik moet vanaf nu elke dag per se iets anders eten. Nee. Als je gewoon kijkt van nou, oké, okay, normaal eet ik onder zoveel dagen iets en nu doe ik dat zo, dan heb je dus natuurlijk al winst uh, gemaakt. Uh, dus die twee stukken fruit waar, waar Mildred net op terugkwam. Dat is echt een max jongens. Ik zou bij voorkeur liever groenten dan fruit. Je kan zelfs dat fruit gewoon skippen. Weet je wat? Behalve, nee dat is ook niet waar. Ik zat te denken, uh, zijn er groentes? Ik heb bijvoorbeeld uh, bananen, bijvoorbeeld lever veel kalium. Die zijn weer heel erg goed voor, uh, voor zenuwprikkeloverdracht. Dus, uh, maar die zitten ook in groentes. kan niet zo heel snel. Volgens mij zitten die vooral in... Uh, in de verloren groentes, maar hou me er niet aan vast, dat is een beetje een detail dingetje. Maar liever dus echt max twee stuk fruit. Um, dus die vezels heb ik het net over gehad, over het microbiome. over het verzadigingsgevoel, heel erg belangrijk, over het uh, schoonhouden van je darmen, over de vochtinname in je darmen, waardoor, stof, waardoor uh, uh, stoelgang beter verloopt, um, superbelangrijk. Dat microbioom, en dat nogmaals, luister zo direct gewoon volgende week die podcast over dat microbioom. Microbioom, even wil ik zeggen, wat superbelangrijk is voor een gezond microbioom, is het nemen van voldoende omega-vetzuren. Uh, en omega-vetzuren die zitten in plantaardige vetten. Um, dus uh, olijfolie, zonnebloemolie, avocado's, noten, um, wat hebben we nog meer, pindakaas bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn allemaal. Uh, vis natuurlijk, vette vis. Dat zijn allemaal bronnen van omega-vetzuren. En die zijn heel erg gunstig voor het behoud van je uh, darmcellen. Maar goed, dat is iets te technisch. Dat voor u nu in ieder geval te technisch is. Dus daar kom ik later op terug in de podcast over het darm uh, als tweede brein. Ten slotte, jongens, als laatste wil ik zeggen. Uh, ja, misschien heb jij wel gelijk, uh, uh, Belisca, chiazaad, lijnzaad. En die zijn heel rijk aan omega-vetzuren. Dus dat is een hele lange, ik, ik zag hem al voorbij komen in jouw post over jouw ontbijt. Uh, dat is dus een hele fijne om in je yoghurt te gooien als uh, omega-vetzuren ook weer voor die darmfunctie. Ja, goede opmerking. Dus zaden, lijnzaden, chiazaadjes, zaadjes geplette lijnzaad zou ik dan wel nemen. Want dan is de meeste olie eruit, dus de meeste calorieën eruit. Zijn heel erg rijk aan omega-vetzuren. En belangrijk of handig om dat bijvoorbeeld in je yoghurt te gooien met je ontbijt. Ten slotte wil ik het graag hebben met jullie over ultra-bewerkte voeding. Eigenlijk komen er steeds meer onderzoeken die laten zien... Dat we vooral dik worden, natuurlijk allereerst primair natuurlijk door het uh, overmatig consumeren van calorieën. Hè, dat is natuurlijk de primaire zaak. Maar die overmatigheid van consumeren van calorieën heeft vooral te maken met UPF's. Met ultra-processed foods. Um, en ultra-processed foods kenmerken zich... Kenmerken ze, kenmerken zich Kenmerken ze zich, nou whatever, jullie begrijpen wat ik bedoel, kenmerken zich door uh, hoge calorieën namen, hoge vet, uh, hoge zout, hoge suikergehalte. Met andere woorden, alles wat je minder moet hebben. Um, uh, wat is een UPS? Een UPS is gewoon bewerkte voeding, maar ultra bewerkt voeding. Want uiteindelijk is alle voeding bewerkt, weet je wel? De melk die jij drinkt is ook bewerkt, weet je wel? Het is niet vanuit de uier in het pak melk gekomen, snap je? Dus het is bewerkt. Uh, maar we hebben het hier over ultra bewerkt voeding, waarbij er zoveel mechanische processen zijn ontstaan, waardoor de voeding dus deze kenmerken heeft. Hoge calorieën, hoge vetten, hoge zouten, hoge suikergehalte. Uh, en dus vooral hoge onverzadigde, uh, verzadigde vetten, moet ik dan vooral zeggen. Hè? Um, um, bijvoorbeeld, nou ja, iedereen kent het voorbeeld. Dat is simpelweg de friet van McDonald's. Dan zou je denken, friet van, waarom specifiek McDonald's? Nou, waarom specifiek McDonald's? <lacht> ik zal het je zeggen want kijk hoe een frietje van een McDonald's eruit ziet en kijk hoe een frietje van de Febo eruit ziet. Wat zie je dan? Wat is het verschil? Laat ik doe even met jullie een spelletje. Kom op jongens, doe even mee. Ik zit me hier toch mijn energie aan jullie te geven. Doe eens even met me mee. Wat is het verschil tussen een frietje hoe ziet het, wat is het verschil tussen een frietje van McDonald's en een frietje van bijvoorbeeld de Snackbar, gewone Snackbar of van de Febo bijvoorbeeld? Wat is het verschil? Hoe ziet dat er? Uit. En wat denk je dat het verschil is? Waarom zouden we dus eigenlijk zeggen, eigenlijk is een frietje van de McDonald's een meer ultra processed food dan een frietje van de Febo. Is in detail hè, natuurlijk, hè? want beide zijn niet heel erg handig, maar in, dat is wel zo. Uh, de frietjes van de MAC zijn allemaal hetzelfde, nou ja hoeft niet, het hoeft niet de reden zijn dat ze hè, hetzelfde, of hoe ze eruit zien hoeft niet per se de reden te zijn van UPS natuurlijk. Uh, krokanter, je hoeft, wat bedoel je daarmee? Hoe komt het dat het krokanter is? Denk met me mee jongens, kom op, kom op, denk met me mee, hoe komt het dat het krokanter is? Hoe komt het dat het krokanter is? is het, hoe komt het dat het krokanter is? Speel even met me mee. Laat je hersenen kraken. Uh, we afgebroken tot zetmel en meer aan elkaar, aan elkaar geplakt. Zeker. Hele goede opmerking. Nou weet ik niet per se of dat in Nederland zo is. Want uh, McDonald's heeft wel ruimte gelaten om per land uh, de voeding enigszins aan te passen. Hè? Bijvoorbeeld de Macroket, die zie je niet zozeer snel in Spanje, weet je wel. Um, maar... Inderdaad, in Amerika bijvoorbeeld wordt er veel meer niet alleen aardappel gebruikt voor de frietjes, maar ook inderdaad gewoon zetmeel. Dus zeker waar. Uh, krokante vetten misschien, meer zetmeel aan de buitenkant. Heel goed. Belangrijkste, dat heel goed jongens. Kijk, zie je, als je zelf nadenkt, dan leer je meer. Daarom doe ik altijd dit soort spelletjes met fit spelers ook, maar ook dus hier in de live. Als je zelf gaat nadenken, dan blijft het beter beklijven. <lacht> dat, dat, dan ben ik gewoon weer even de juf hoor, die nu aan het spreken is. Maar als je zelf nadenkt, dat is wel zo, dan blijft het beter beklijven. En dan kan je het ook sneller onthouden. En zal je er ook sneller aan denken, als je de volgende keer weer bij de Mac staat. Of als je denkt, ik heb zin in friet, zal ik naar de Vebel gaan of zal ik naar de Mac gaan. Vanaf nu zal je misschien sneller naar de Vebel gaan. Of niet, natuurlijk. Maar als je dan naar de Mac gaat, is het in ieder geval een bewuste keuze. Nee, het verschil is natuurlijk de dikte. Je hebt die frietjes van de McDonald's en heel dun. Dus even los of er nou meer troep in zit qua zetmeel in plaats van aardappel. Aardappel is natuurlijk ook zetmeel, maar gefabriceerde zetmeel. Dus bewerkte zetmeel, heb ik het dan over. Maar vooral de dikte is bepalend. Want hoe dunner het frietje is, we weten dat frietjes van McDonald's zijn super dun. Hoe dunner het frietje is, hoe meer... Het gebakken kan worden dus hoe meer verhoudingsgewijs er meer olie in zit overal in de hoeveelheid grammen per product snap je dat He, dus de oppervlakte waar het vet in zich aan hecht door de frituur is groter dan het febopatatje en dus kan je eigenlijk zeggen het is een minimaal marginaal verschil hoor. maar er is een verschil dus tussen dat uh, uh, McDonalds-frietje en dat febo-frietje en, dus en dan kunnen we zeggen, hé, hey, dat McDonalds-frietje is meer UPF dan de febo-friet, snap je wel? En eigenlijk, febo-frietjes is natuurlijk UPF, maar natuurlijk het meest bekende voorbeeld waar iedereen zich een beeld kan vormen van, wat is dan zo'n UPF? Is zo'n donut. Een donut met zo'n roze, glanzende laag erover Echt UPF. Elk een van de ongezondste producten, bijvoorbeeld super UPF's, is een hotdog. Een hotdog. Een broodje hotdog. Echt totaal nul voedingswaarde. dus nul voedingswaarde. Op een wit broodje dan. Hè? Als er nog een bevorkoren broodje is, dan nou, oké, okay, misschien. Maar op een wit broodje, nul. Dus als we kijken naar UPF's, weinig voedingswaarde. Hoog in de calorieën. En het absolute belachelijke is, is dat het ondanks de hoge calorieën, het leidt... Het leidt, leiden naartoe bedoel ik dan. Dus niet dat jij eronder leidt, maar het leidt naar meer eten. Ik weet niet of jij dat kent, maar als ik gewoon een normale hamburger van McDonald's eet, is mijn drie happen weg, heb ik zin in nog geen. Snap je wel? Dus het leidt naar meer eten. Dus ondanks dat het veel calorieën, uh, calorieën levert, doet het je ook nog. De behoefte vergroten. Er zitten gewoon stofjes in die ervoor zorgen dat je meer wilt eten. Dat zit trouwens ook in chips, hè? dat soort stofjes die ervoor zorgen dat je meer gaat eten. Ja, absoluut, Belisca. Dus ook inderdaad voor thuis frituren kan je dus beter de dikkere frietjes nemen dan de dunne patatjes, als je thuis gaat frituren. Ja, ja kanterklare pizza uit van de Albert Heijn. Heb ik er nog niet eens over pizza van de pizzeria. Maar gewoon een kanterklare Oetker pizza tussen de 700 en de 1000 calorieën. Inderdaad. En ook dat is niet dat je nou zegt, Poe, poe, ik zit vol, weet je wel. Nou ja, een hele pizza misschien. Maar dit is niet iets over. overigens... Uh, airfryer, absoluut aanraden. Goeie tip, uh, Mildred. Het scheelt echt heel erg veel... Uh, in calorieën uh, Ja, hele goede tip. Oh, en als je dan frietjes neemt, neem dan neem frietjes uit de oven, weet je wel. Dat scheelt ook alweer uh, heel erg veel. Maar af en toe gewoon een frietje is natuurlijk ook helemaal prima. Maar alsjeblieft, jongens, ga dan gewoon even naar de frietboutique. weet je wel. Neem gewoon echt een goede friet met echte mayonaise. Niet van die half bakken, half van troep. Maar neem er gewoon echt en geniet ervan. Dan tenslotte wil ik het nog even hebben over vetweefsel en spierweefsel. Want zeggen zeggen ook altijd wel van als ik heel erg ga sporten dan verandert een vetweefsel in spierweefsel. Nee dat kan niet jongens. Je kan niet vetweefsel veranderen in spierweefsel. Het zijn twee verschillende weefselsoorten. Dus ik heb het net in de post, in de, gepost in onze Fitspel Pro uh, en, uh, en Whatsapp community. Je kan een banaan ook niet opeens veranderen in een appel. Het zijn gewoon twee verschillende weefsels. Dat kan je niet doen. Dus het enige wat je doet is... Uh, het veranderen van, uh, uh, van weefsel en dus vetpercentage naar beneden als je afvalt en spierweefsel omhoog als je heel erg zwaar traint. Overigens is het ook niet zo dat spieren twee keer zo zwaar lopen. Zeggen ze ook ze, ja ik val niet af, maar dat komt omdat mijn lichaamssamenstelling verandert. Ik heb meer spierweefsel gekregen en meer, minder vetmassa. Ja, maar leuk en aardig, maar dat is peanuts. Dus het is niet zo dat spierweefsel twee keer, het is wel iets zwaarder om precies te zijn vetweefsel weegt 0,9 gram per vierkante centimeter. En spierweefsel weegt 1,06 gram per vierkante centimeter. Dus het is marginaal. Dus het is niet zo dat als je heel hard sport dat je, en je komt aan dat het dan per se door het spierweefsel is. Het kan wel zo zijn dat je iets aankomt omdat je na het sporten gewoon wat vocht vasthoudt. Dat zou natuurlijk wel komen. Maar dan is het ook dat de volgende dag er ook weer af moeten zijn. Tot zover. Laat ik het even recapituleren. Wat hebben we gezegd? 1. Om voedingstips om blijvend slank te worden zonder te diëten. Allereerst let op de compactheid van de voeding. Density food. Dus zodra jij voeding hebt waarbij de compactheid dicht is, kan je erop aan dat het veel calorieën levert. Dus daar minder van eten. 2. Let op portiegrootte. Portiegrootte is automatisch vergroot gedurende de jaren puur alleen door de. Producent alleen al, waardoor wij zelf dus een vertekend beeld hebben van wat nou eigenlijk een normale portie is. En zorg er dus voor dat je daarop let. Dat kan je dus doen door te eten van kleiner sofies, kleiner bestek. Drie, drink een groot glas water voor je elke maaltijd of direct voor elke maaltijd, zodat je maag wat gevuld is. Of als je het wat langer onderweg bent, als je naar een feestje moet of naar een restaurant moet of iets dergelijks, neem dan een groot glas. Uh, eiwitrijke, magere drank, yoghurtdrank of iets dergelijks. Eiwitten zorgen voor meer vullende koolhydraten en um, door de vulling van je maag zorgt het ervoor dat je wat sneller uh, um, je verzadigingsgevoel bereikt zonder dat je per se dus jouw um, meer calorieën naar binnen krijgt. Eiwitten sowieso wat meer, als je kijkt naar de verhouding van eiwitten, ga dan voor 50 koolhydraten, 25 vet, 25 uh, eiwitten. Als je wilt afvallen, een pond per week, haal 500 calorieën per dag uit je eetdagboek en dan moet je afvallen, technisch gezien. Vezels ten slotte zorgen voor vulling, zorgen voor binding van vocht, waardoor stofwisseling beter, of, uh, sorry, uh, beter verloopt. En de verteerbare vezels zorgen voor een verbeterde microbiome. Ten slotte, vermijd zoveel mogelijk ultrabewerkte voeding. Ik hoop dat jullie hier ook wat mee gaan doen. Kijk de video nog een keer na, maak aantekeningen, bedenk voor jezelf hey, welke stappen ga ik als eerste uitvoeren. Ga niet meteen alles doen, doe het stapsgewijs en maak het je eigen en ga dan naar de volgende stap. Ik dank jullie wel voor jullie aandacht, voor jullie vragen. Mocht je de video laten kijken nogmaals, stel je vragen later en ik kom daar op terug. Dankjewel jongens, doei doei!